We hingen op pad en vroegen een aantal jongeren over hun kennis van de Europese Unie. Ik heb blauw idee. Nee, echt niet. Komen wat? die niet in Brussel samen? Nee. Ik weet het niet. Ja, ik weet er echt niets van. Ik weet niet ineens niet wat dat is of zo. Oh, ik weet daar eigenlijk niet echt iets speciaals over. Ja, nee. Nee, ik weet dat eigenlijk ook niet juist dat die Belg, ja. Um, president is van de Europese Unie, maar verder weet ik daar niets van. Ja, jongeren weten echt niets uh, van de Europese Unie. Hebt u ook dat gevoel? Bij sommige jongeren is dat inderdaad misschien het geval. En ik denk dat men dat zelf in het algemeen mag zeggen. Vrees ik, vrees ik. Dat is iets dat ik spijtig vind bij mezelf, maar uh, ja. Dat interesseert de meesten ook niet, politiek. Dat is, zo, ja, dat is voor oudere mensen, maar ja. Als ze 18 jaar bent, moet je gaan stemmen. En als ze daar niet van af weet, dan maakt dat eigenlijk ja, er is er niet veel effect. Maar de verkiezingen daarentegen zijn dan iets bekender bij de jongeren. Voor de federale verkiezingen gaan stemmen, Zo voor België alleen, maar ook voor de Europese dacht ik. En dat is om een nieuwe commissievoorzitter voor te verkiezen, Zoals wat dan nu Barroso is, denk ik. En, uh, ja, ik weet dat Guy Hofstad kandidaat is voor de Liberalen. Dus onlangs nog in het nieuws wist, maar voor de rest, ja, dat denk ik. Ze zeggen dat is mijn idee. Die gaan stemmen en die eigenlijk geen flauw idee hebben op wie dat stemt. Dat ze eigenlijk meer op hun persoonlijkheid stemmen dan op een, uh, een politieke beweging. De jongeren hebben zelf een idee om politiek dichter bij hun leefwereld te brengen. Dus ik denk dat zeker een, uh, een uurtje politiek. In het lessenpakket ik denk dat dat wel iets positiefs zou zijn. Ik heb daar nog niet specifiek iets over gezien eigenlijk. En ik denk dat dat toch wel een keer tof is om daar iets meer over te weten ook. Een uh, misschien een bezoek zo aan het parlement in Brussel? Allee, ik denk het ook wel anders. Ja, ja, gewoon net zo. gelijk standaard wiskunde in het Nederlands. Zo misschien samen in een andere vak of zo. Politiek, ja. Zou wel interessant zijn.